I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is 5 LSP de, LS de Dit is Wim en vandaag op pad met de motor. De zware motor, lang geleden, uh, echt lang geleden. Uh, motorpak ziet eigenlijk helemaal niet uit. Het ziet echt niet uit. Maar ja, goed, ik heb er maar iets van gemaakt uh, waarvan ik zeg van ja dat kan nog wel. Maar laten we eerlijk zijn, het ziet niet uit. Um, dus als je een beter motorpak voor mij hebt, stuur maar door. Zou ik zeggen. Lekker pad met de motor. Blauw, stop, denk ik. Yes, en oranje. Gemaakt door Ido. Al heel oud deze motor hoor. Nog steeds down op GTA 5. Ik denk dat het een van de weinige voertuigen is die al lang op GTA 5 moet staan. En die ook erop zijn blijven staan. Want uh, al die Roblox gekjes met hun rippen en zo. Uh, die uh, hebben het een beetje verpest voor de Nederlandse mod community. Uh, AKE de mod community heeft eigenlijk al hun voertuigen offline gehaald. Uh, of grotendeels. Waardoor uh, ja, weinig nog maar te krijgen is. En je moet geluk hebben als je het nog op je computer hebt staan. Uitsappen! Wow. Staan blijven! Zerv de volging! Ga ga ga! Staan blijven! Kom op! Attention all units, we have a Grand Theft Auto in the Spoochy Canal. Oh, zo. de volging. Een 1 persoon gaat er door naar het inderdaad autodiefstal. Required. Uh, Staan blijven nu, je bent... Ow. waarom val je nou in? Ik <laughs> ben aangehouden. Meewerken. Staak je verzet. Waarom kan ik ze niet gewoon netjes stil krijgen zonder mijn vuurwapen, cetera, te krijgen? meewerken jongen jongen het is overdreven om je vuurwapen te trekken maar anders stopt hij gewoon niet zo so, jammer dan moet er iets op verzinnen vind ik misschien is het er ook wel laat weten in de comments oh ik zijn nog steeds achter de persona inmiddels alweer 100.000 meter van mijn motor af waardoor ik daar kan Door richting noorden stoppen nu Stop the hell you're doing. any unit in the Vespucci area we've got reports of animal cruelty in uh Del Del like still right? one lincoln 18 Respond code 3 uh ja yeah. goed. We mogen hem even snel fouilleren? We moeten zo terug naar de motor en krijgen een vervolgmelding hier om de hoek. Ik kan niet verwachten dat het een prio 1 was, maar blijkbaar is het wel een prio 1 melding. Oké, okay, dat kristal uh, met bij. Nee, oh sorry, clear, clear crystals. Dat is wat heel anders. Transport en ik kan ook een. We gaan terug naar de... Red zo. ik geloof een rood voertuig waar we naar op de hoek zijn waarin een, uh, een beest zit mogelijk dierenmishandeling vindt daar plaats het hm. was wel even snel een takelwagen vragen voor die auto dus ja de reden dat ik uh, naar deze auto hier toe ging is omdat uh, ik een autoalarm hier op deze parkeerplaats hoorde afgaan ik tref hier een meneer aan waarbij uh, die in de auto zit. En zoals je zag is het raampje kapot geslagen. En het alarm ging nog af. Op basis daarvan heb ik hem gevraagd het voertuig uit te stappen. Waarna hij er direct vandoor ging. En ik hem uh, uiteindelijk in een na een na-achtervolging heb aan weten te houden. Had veel sneller gekund als je gewoon via een simpele knop iemand vast kunt pakken ofzo. Uh, maar nu moet ik uiteindelijk dus na honderden meters rennen mijn vuurwapen pakken die op hem richten wat eigenlijk buiten proportioneel geweld is um, maar goed het is niet anders in deze mond rechts is vrij Ja oké, okay, dat was wel te verwachten. Dat voertuig dat reed. Die ga je natuurlijk niet meer vinden. Sorry beestje. Uh, die in het voertuig zat, hopelijk. Maakt die het wel goed. Wat is popping? Zo. Oh, daar heeft hij daar even dat die vol voorbij scheurde, die zwarte auto, maar die trok gewoon wat sneller op bij het verkeerslicht. Ga ik niet moeilijk openen. Je hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We hebben een security detail requiring assistance in uh, Backlot City. We ja, hebben weer een melding van een uh, beveiliger. Units Die uh, assistentie nodig heeft. To. Van de politie. Mijn knipperlicht staat er aan. Hopelijk wat er aan de hand is, we gaan het meemaken en uh, we gaan handelen uh, hoe dat nodig wordt, geacht van mij. Hallo. Agent, dankjewel dat je kan komen vandaag. Uh, ik moet bij u klikken. Deze persoon hier is uh, niet uh, langer een student hier op de universiteit. Uh, ik heb dit uh, weten te bevestigen met het team van de administratie en zo. Uh, ik wil dan ook dat hij het gebied van de universiteit uh, verlaat, maar hij weigert dat. Kun jij hem uh, hier eventueel bij helpen? Dankjewel. Hij zegt niets meer. Die security guard. Dus we gaan even met meneer praten. Goed dag meneer Wim van de politie. Uh, hij zegt uh, agenten lijkt een misverstand te zijn. Ik ben hier een student. Je kunt het bij admissions. Dus ja, dat is niet helemaal. Ja, dat is administratie. Laat ik daar even op houden. Uh, kun je dat nakijken? Hij Laat me dan een document zien waar dat zie ik hier links staan, links boven de minimap. Mijn vrouw, kun je alsjeblieft je smol even houden? Ik probeer je wat te vertellen tegen mijn kijkers. Op de minimap, hou je smoel! maar. Um, boven de minimap zie ik dus een document staan of zie ik dat hij mijn document overhandigt waarop uh, hij laat zien tot de student is. Dus Echter is hij verloop. Um, ja, die, die uh, beveiliger die, uh, vertelt gewoon bullshit, zegt hij. Ik heb misschien wat uh, problemen ik vorige week. Maar wat boeit het dat het uh, van de schoolmascotte school tot het bak verdwenen is? Wat boeit het nou, zegt hij? Ze kunnen niks bewijzen. Ja, je, je bevestigt zelf met die uit, heb je het hebt gedaan. Hij is bijna van deze school gegooid. Heb je voor mij allereerst een identiteitsbewijs? Nou, dankjewel. Damon. Ergens van een auto gestolen te door. Of in ieder geval ramen geslagen. Oké okay, Damon, het volgende. Jij uh, bent dus hier niet meer welkom op deze school. Uh, in dat opzicht, uh, als jij wordt gevorderd het gebied te verlaten dan uh, en alles ernaar toe wijst dat jij niet meer je student bent, dan moet je daar ook aan voldoen. Dus dat ga ik bij deze ook doen. En uh, het kan zijn dat school je een gebiedsverbod geeft, denk ik, of in ieder geval dit, dit terrein. De ballen laat ze niet all units. We are code Die meldingen... Uh, Security guard die uh, assistentie nodig heeft, die... Neem ik wel regelmatig aan, maar elke situatie is toch anders hierbij. Dus dat is wel leuk om... Uh, om mee te maken. We zijn uh, inmiddels aan het fouilleren... Uh, fouilleren? foyer <laughs> well, surveilleren uh, over de boulevard. Kijken of je nog wat kunnen treffen of dat we misschien wel melding krijgen. Ideaal van de motor. Nu kun je hier makkelijk met een auto komen hoor. Maar je kunt met de motor toch op plekjes komen waar je normaal niet uh, zou kunnen komen. En misschien ook wel met een uh, auto op plekken waar je met de motor niet kunt komen. Denk aan uh, wat ruwer terrein. Nu is een de Touran denk ik ook niet gemaakt om over modderwegen en zo te rijden. Echt echt natte... Uh, motor uh, waar je in vast komt te zitten maar een motor al helemaal niet zand denk ik dat je met een motor ook wel doorheen kunt hoor zeker met de politiemotor en kijken naar deze auto maar je staat legit geparkeerd dat mag dus uh, een beetje raar maar ja het, het mag dus uh, laten we ze staan citizens reporting 11351 units respond code 3 Iemand wordt aangevallen door een wild dier. eens kijken of we daar een een aapje kunnen vangen of zo. Een aapje! Fuck hem jouw strijder. Nee, ga nou niet springen. Is hij dood? Nee. Kom eens hier. Wat is deze ding, hé? Oh, hij is dood. Assistance required in the Spoochy canal. Kunnen we hem reanimeren? Oei. En zij springt het water even in. Ja, als je hier niet langskomt, dan ga je zomaar er langs. inderdaad. Keurig opgelost mevrouw. Vijf reten. Arme oh, arm beestje. Hij rende wel vet hoor. Ik vond hem wel vet. Een of ander... Nee, je moet hierheen. Een of ander script of plugin zorgt ervoor dat je animal control hebt. Een soort dierenambu. Uh, alleen die heeft moeite met deze kant op te komen. Misschien wat hij de brug niet kan vinden. Ik zal even hier gaan staan. Ik ga wel naar hem toe. Hoi. Weet je wat, hier heb ik geen zin in en geen tijd voor, want die aap die is ook al.. Uh, ah nee, daar ligt hij. Hallo. Het gaat om het principe dat we die aap over hebben gedragen aan de zorgkaders voor aapjes. Waarschijnlijk gaat die animal control mij nu de hele dienst volgen. Hebben we nog een kat om gereden? Nee. De hele dienst volgen. Oftewel jullie zien de hele dienst in groen stipje achter mij aan. Ik weet het ook niet. Volgt hier in een instantie, een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. We've got a driver out of control. Vehicle, blast scene. In Rockford Hills, units respond code 2. 1202 OC, we komen eraan. De Hummel voor. Wat zit jij aan het doen joh? De Hummel voor mij die uh, nam een heel uh, enthousiast. Uh, heuvel daarachter alle reden om even iemand... ik ga het volgende voertuig. kenteken voor aantrekken. 0, 05 delta hotel tango 819 no, ik zie verder geen reden om het voertuig aan de kant te zetten ik denk dat hij er een beetje verkeerd had ingeschat hij kwam wel van de grond maar uh, niet overdreven uh, zoals ik die heuvel zou nemen dus uh, het is nog te overbruggen we gaan hier wel naar rechts, dus we gaan niet wachten op deze hummer. Maar... Kijk wat de dienst ons nog gaat brengen. Dan zijn we zijn niet op de snelweg. Dus moeten we daar zijn. We gaan een melding van iemand die uh, een uh, terrein is aan het betreden waar hij niet mag komen. kan worden gezien als inbraak echter is er geloof ik een verschil tussen inbraak en het betreden van een uh, verboden gebied of van privéterrein maar dat weet ik aan niet zeker Ik zie hier twee heren staan voor het hek. Ik wil eigenlijk niet te zeggen of dat ze gewoon zijn. Oh, die heeft een vuurwapen. Nee, ja, die heeft zeker een vuurwapen. achtervolging persoon met een vuurwapen. Backup needed in Backlot City. Dispatch, we got eyes we must... oh, on the target. Ja, ik kan aanraid hoor. Nee, nee, nee. Oh shit. Ik not... dacht ga rij hem aan. Collega neer, collega neer. Kunt u We are code for Adam. Collega niet meer. It's for cool. uncover. Ik wil zeg maar, uh in zijn achteruit maar ik merk bij auto's dat je ik ik rij ook met de motor met een stuur hoor um, ik merk dat je bij auto's heel makkelijk Ambulance. heel snel Assistent in zijn achteruit in zijn vooruit kunt And zetten maar um, in zijn vooruit moet je echt uh, rem indrukken en, uh, en schakelen en logisch eigenlijk ook maar goed, dat was ik even niet gewend, dus ik wilde hem eerst aanrijden. Maar ik was maar vooruit aan het uh, schakelen. Alleen, er gebeurt niks als je de rem niet indrukt. Dus toen ik bijna dood was en eindelijk wegkwam, toen dacht ik, wacht even, oh wacht, je moet mij natuurlijk. ze naar mij. Ik ga ja, die beste heer nou even helpen. Mijn collega lost het hier verder op. En wij gaan door naar de volgende melding. Een persoon die... Uh, ook weer op de vlucht is. achter gaat er vandoor staan blijven stoppen even een tikje geven ik weet niet of die gewapend is dus we gaan geen risico nemen Oké, je bent aangehouden in ieder geval. Tussen is dus weer met hem in gesprek. Gaan we even fouilleren en. Uh, Dan. Mag hij naar het bureau. Assistance required in Rockford Hill. Citizens reporting, a possible 480. Nou, Ja, ze zijn bij een autoongeval, geval. persoon nog in het voertuig en daarvoor een ambulance vragen. Vlieggeval geweest. On, uh, Way. Um. Ja, nee, we hoeven verder niks te doen. Ik was even in twijfel. Misschien voor de mot moet ik hem uit het voertuig halen om de ambulance hem te laten herkennen dat hij hierin zit. Maar ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk dat er vanzelf nu ineens uitvliegt. Ja, moet je wel eens doen. was multitasken. Als ze het voertuig weg laten slepen. Dat ze sneller kan de weg worden vrijgegeven. Ja, de persoon heeft flinke klappen gehad en hij is dan ook overleden. Wat is Er is altijd Oh nee, we moeten natuurlijk een lijkschouwer. Nee. Ja rijden maar overheen, joh. dat is toch wel dood hè. Nou. We gaan hier uh, zoals ik wel vaker doe wegrijden zodat het hier zich vanzelf gaat oplossen. En om daarna te blijven kijken, dat uh, daar wordt het niet beter van. Zoals je hier ziet. Een paar fotootjes maken. Oh, oh, oh, oh. ja, keurig. Ik heb heel erg voor het kijken. Ik ga lekker avondeten en uh, ik jullie graag een paar dagen een nieuwe video. Wat ik er zijn, geen idee als waar je hem uh, Suggesties in de comments zijn altijd welkom. Dat betekent niet dat ik ze direct kan waarmaken. Uh, of in ieder geval niet de eerstvolgende video meteen daarmee kan opnemen. Want voor hetzelfde geld heb ik morgen alweer, voor mij morgen, een nieuwe video opgenomen. En ga ik jullie suggesties dus niet op tijd lezen. Ik neem ze wel, zeker mee. Dus, laat me weten het in de comments en tot de volgende. Jujuj!